Je wilt scoren in Google. Je wordt er tegenwoordig natuurlijk mee dood met talloze SEO tips. En hoewel ik er eigenlijk vanuit ga dat je de meeste basis SEO tips wel kent, titel, kopjes, de juiste zoekwoorden, gaan we het in deze video juist veel meer hebben over de geavanceerde technieken. De nieuwere SEO tips, trends en hacks. En ik laat je zien dat SEO immens is veranderd in een razendsnel tempo. Uh, ontwikkeld en als je deze tips hebt ontdekt dan leer je anders te kijken naar SEO, anders naar je concurrent, anders naar je eigen website en leer dus hele slimme SEO strategieën. In deze video gaan we het bijvoorbeeld onder andere hebben over waarom de IR factor enorm belangrijk is voor SEO, wat SEO fluencers zijn en hoe je om moet gaan met de intentie en wat dus Google gebruikt aan data van jou en mij om dus je positie in Google te bepalen en geloof me je oren gaan klapperen als je eenmaal echt in de gaten hebt wat Google allemaal van ons weet. De eerste en beste tip eigenlijk die ik je kan geven en je gaat er nog veel meer krijgen is stop met ouderwets zoekwoorden onderzoek. Als je de woensdag gemakkelijk vaker bekijkt, dan weet je dat je dus niet op één of twee zoekwoorden tegelijkertijd kunt scoren. Maar als je onze technieken gebruikt, dat je dus de juiste technieken, ja, tientallen tot soms wel honderden zoekwoorden tegelijkertijd meekrijgt op één pagina zonder je pagina's vol te proppen. Maar dus wel dat je op tientallen tot honderden zoekwoorden tegelijkertijd scoort. Nou, dat is dus eigenlijk dat je dus niet meer de zoekwoorden onderzoekt op basis van het woord wat gebruikt wordt maar de gedachte erachter, en dat is de intentie. Denk eens na, als jij een zoekwoord in Google intypt, wat is de intentie van die zoeker? Hoe maak ik zo'n meest relevante pagina die aansluit bij de intentie van die zoeker? Dus niet bij het zoekwoord van die zoeker, maar bij de intentie. Als ik Google fietsen maken, wat wil ik dan op die pagina tegenkomen? Of mijn fiets maken? Wil ik dan een dichtstbijzijnde fietsen maken, wil ik dan een uh, instructievideo, wil ik dan uh, tips, wil ik dan een pakketje kopen, wat dan ook. Je zult zien dat als je jouw zoekwoord gaat toetsen bij verschillende mensen, is dat iedereen andere informatie verwacht. En lukt het jou om achter die intentie van die zoeken te komen, dan durf ik je nu al op een briefje te geven dat je een paar stappen ervoor loopt. Waarom? Omdat je dan dus niet meer je richt op de zoekwoorden, op de data die Google je teruggeeft. Maar op de data die je van je zoeker weet. Dagelijks worden er ruim 3,5 miljard zoekopdrachten in Google ingevuld. En meer dan 10% daarvan kent Google niet eens. En toch gaan wij als SEO ons helemaal focussen op de zoekwoorden die Google ons teruggeeft. Van, hé, hier wordt veel op gezocht. Tuurlijk is dat een leuke indicatie. Maar nog beter werkt het wanneer je achter die intentiezoekwoorden komt. En dat je dus die 10% zoekwoorden weet te achterhalen. Waarom? Omdat je concurrenten hier nog mee bezig zijn en jij al in een hele markt begeeft waar er nog geen concurrentie zit, maar nog wel mega zoekvolume. Als je anders gaat kijken naar SEO, dan ga je dus ook direct de volgende tip ontdekken en dat is wees alsjeblieft slimmer. Niemand weet hoe SEO werkt, ik ook niet. Natuurlijk, wij testen dingen in de praktijk, kijken wat werkt en onze ervaring deel ik met je. Maar ik durf niet te beweren dat ik 100% exact weet hoe SEO werkt. Sterker nog, de bedenkers van Google weten het niet eens meer. Google die kan miljarden websites dagelijks indexeren. Die kan data gebruiken van jou en mij, waar je u tegen zegt. Gebruik je een Android-telefoon, dan word je afgeluisterd. Gebruik je Gmail, dan lezen ze mee. Praat maar eens voor de, voor, de, voor de grap met vrienden over een bepaald attractiepark, een bepaald product, wat dan ook. En je zult zien dat als je weer op het internet betreft, dat je heel toevallig een advertentie krijgt voor dat product. Dat is waar Google al staat. We hebben Google Home, een omgedraaide bloempot. Waarom denk je dat Google dat soort producten op de markt brengt? Dat is niet alleen maar om ons te helpen of dat er een verdienmodel achter zit. Google is al rijk zat, Je hoeft echt niet dat soort producten nog extra aan te, te bieden. De, het meeste omzet dat ze daaruit halen is dat zij ons continu, zelfs in ons huis, als we niet eens achter de computer zitten, kunnen afluisteren. Wees je dus bewust dat niemand SEO echt ja, ontrafeld heeft. Dus welke cursus of dergelijke je ook tegenkomt, tuurlijk maken we een belofte. Wij geloven ook in onze SEO tips en technieken, omdat we dat in de praktijk zien dat dat daadwerkelijk werkt. En dat is ook de tip die ik jou geef. Ik kan jou SEO tips geven, maar test dat. Test in de praktijk werken deze tips. Kom je iets tegen, kijk, schrijf het ergens op en parkeer het nog even. Wat je vaak ziet, is dat ondernemers dit doen. Ja, nu moet ik dit doen en dan, nu moet ik dat doen. Ja, SEO blijft toch veranderen. Laat maar zitten. Ja, SEO verandert, alleen durf je eigen kijk te gaan bepalen. Weet je op een gegeven moment je eigen kijk en je eigen koers? Komt iemand met een nieuw idee? Mooi, leuk, tof. Stop het in de ideeënbus. En als jij er op een gegeven moment lang genoeg aan je eigen koers hebt besteed, kijk dan of dat je iets met die tip kan doen om je eigen koers te versterken. Dat stukje over dat niemand SEO echt goed begrijpt, dat zien we dus eigenlijk ook terug op het internet. En daarom raad ik je aan de SEO Psy-techniek gaan toepassen. Het grote voordeel daarvan is, en ik had jou beloofd dat ik een voorbeeld zou geven over het anders omgaan met zoeken worden, is dat je dus in Google steeds meer zoekresultaten kunt tegenkomen die passen bij de intentie van de zoeker. Dus ook al typ ik in, uh, nou, shit, ik moet naar mijn werk. Uh, ik krijg uh, arbeidsinspectie en al dat soort dingen. Ik moet, moet zo'n ding hebben, oh ja, uh, gele bescherming hoofd. En Wat krijg ik in plaats van dat ik. Uh, gele bescherming hoofd krijgen? Nee, dan krijg ik gewoon de bouwhelm terug te zien. Of zou ik zoeken op een ander zoekopdracht wat je prima zelf kunt proberen? Dus probeer, typ maar eens een zoekopdracht in Google uit. Dus leg dat zoekopdracht uit. Maar ja, gebruik niet het juiste zoekopdracht. En deel even jouw gevonden resultaten in de reacties. Ik ben benieuwd met welke resultaten jij uh, terugkomt. Typ bijvoorbeeld in een kleine markt en je ziet dat... In plaats van dat Google wederom het zoekwoord gebruikt en dat probeert te matchen, kijkt het naar de intentie en weet het dat de nichemarkt ook een klein deel is van de markt. En toont dus ons als nummer twee in Google. Nou, hoe bepaalt Google dit soort resultaten en dus ook jouw positie? Dat ga ik je laten vertellen in dus de komende tips. De beste eerste stap die je daarvoor kunt zetten is de uh, RI techniek en hoewel ik daar in de SEO cursus schrijven, dus de cursus SEO schrijven, nog veel en veel dieper op ingaan, komt het erop neer dat je dus je richt op de intentie, dus waar we het vandaag eerder in deze video al over hadden, en kijk naar de relevantie. Dus pak een zoekwoord waar je heel erg graag op zou willen scoren en vraag je vrienden, je collega's of desnoods op straat van oké, okay, jij zoekt naar dit zoekwoord. Wat wil je dan voor informatie hebben? Haven. Dus wat is het eerste wat jij op die pagina zou willen zien? Verzamel die input en kijk vervolgens hoe zorg ik dat ik zo relevant mogelijk word voor dat zoekwoord en vooral voor die intentie uh, van dat zoekwoord. Dus optimaliseer niet met ik laat ik dat zoekwoord lekker vaak op die pagina terugkomen, maar kijk van hoe zorg ik dat ik zo relevant mogelijk ben. Nou, mooi voorbeeld van iemand die dit en ...goed toepassen is Brekenet. Brekenet is een platform waarbij je alles kan berekenen. En hoewel er dus andere initiatieven waren die al eerder met bepaalde ideeën kwamen... ...zo kwam Loonwijzer met de, de Bruto Netto Calculator... ...heeft Brekenet eigenlijk dat idee overgenomen. Liever goed gejat, dan slecht bedacht. En wat heeft Brekenet gedaan? Die heeft dus eigenlijk gekeken van... Hey, ...wat zijn de zoekopdrachten waar veel op gezocht wordt... ...en wat is dan de intentie achter dat zoekwoord? Nou, bijvoorbeeld Bruto Netto. Als ik Google op Bruto Netto, wat is dan de intentie? Is dat dat ik de hele geschiedenis van Bruto Netto wil? Dat ik wil weten hoe de loonstrook is ontstaan? Wie Bruto heeft bedacht en wie, wie Netto precies is? Of wil ik waarschijnlijk een soort van calculator hebben? Nou, grote kans is als je Bruto Netto intypt dat je een calculator wilt hebben. Dus ik hoef niet meer tienduizenden woorden of tweeduizend woorden of zo vaak dat zoekwoord gaat komen. Nee, ik richt me op de intentie. En zorg jij dat Google op een gegeven moment jouw content tegenkomt. Dat ga ik je later in deze video uitleggen hoe je dat slim kunt doen. En ziet Google aan het bezoekersgedrag, en dat laat ik, vertel ik je ook allemaal hoe die daar achter komt, dat jouw stuk content enorm gewaardeerd wordt, dan kan het niks anders dan jou die nummer één positie geven. Want Google wil de beste zoekmachine ter wereld zijn. En dat worden, zijn ze alleen wanneer zij de beste en meest waardevolle informatie altijd bovenaan tonen. Dus hou achterhoofd dat het niet gaat over het optimaliseren voor Google, maar eigenlijk optimaliseren voor je bezoeken. Hoe maak je de meest waardevolle gebruiksvriendelijke bron op het internet? En hoe zorg je vervolgens dat Google de juiste signalen krijgt om jouw content te begrijpen en de juiste positie te geven? Nou, hoe je dat doet, dat krijg je dus in de volgende tips. Maar voordat ik je die tips eigenlijk wil geven, wil ik je meenemen in het feit wat Google allemaal kan gebruiken. Als jij bij Google zou kunnen spieken in de datacenter, dan zou je eigenlijk dus weten dat Google alles, maar dan ook echt alles van ons weet. Wij gaan, we hebben een Android telefoon, daar zit een GPS tracker op, standaard. We gebruiken Google Maps, dus Google weet precies hoe we rijden. We maken foto's, Google kan die foto's lezen. We typen via Gmail, dus weet Google precies wat wij communiceren. We typen onze zoekopdrachten in Google, dus Google weet waar we naar op zoek zijn. We bellen via onze Android-telefoon, dus Google weet waar we op dat moment mee bezig zijn. Als je al die data bij elkaar zou plukken, dan gaat het dus niet meer zozeer over de techniek die Google gebruikt, maar veel meer de data. Tegenwoordig zijn de bedrijven die de meeste data van ons hebben de machtigste. Waarom? Omdat privacy gewoon geld waard is. Als ik nu jou een bakje kan geven van god, deze mensen zijn nu op dit moment, ala nu, dus direct op zoek naar jouw product. Wat zou je daarvoor over hebben? Er is geen enkele ondernemer die daarvan zou zeggen, oh dat hoef ik niet. Nee, en dat is ook precies waarom Google zo machtig is en waardevol. omdat op, Je kunt via Google op het juiste moment bij de juiste bezoeken terechtkomen. Alleen realiseer je dat Google dus veel en veel en veel meer data kan gebruiken over jouw bezoeken dan alleen jouw website. Google die geeft Google Analytics gratis weg. Dus die kan enorm veel leren over websites. Die kan precies zien van hé, jouw website ten opzichte van andere websites in dezelfde branche presteert dat onder, on, onder maat, ondersmaat. En ook al zegt Google dat hij die, die data niet gebruikt. Wie zegt dat die, dat ook daadwerkelijk dat werk zo is? Google kan aan de hand van gebruikersstatistieken precies zien hoe uh, jouw website eigenlijk wordt opgepikt door de bezoeker. Voorbeeld, ik google in Google. Schoen maken, ik klik op schoen maken, ik klik op jouw website. Ik kijk, de girl, die, die kunnen mij niet helpen en ik keer weer terug. Die tijd die daartussen zit, oftewel de dwell time, daar heb ik in een andere video al eindeloos over gesproken hoe je daar slim op optimaliseert. Dus, mocht je dit soort tips waardevol vinden, zorg dat je je abonneert, abonneert en geen enkele tip meer mist. Maar de Dwelter gaat er dus eigenlijk over de tijd die ertussen zit dat iemand op Google zit, naar jouw website gaat. Denkt: hé, hey, dit is niet wat ik zoek en weer terugkeert naar Google. Is dat natuurlijk een heel, heel, heel duidelijk signaal voor Google. Hé, hey, ik heb net iemand met dit zoekwoord en dit zoekersprofiel aan jouw website gekoppeld. Maar hij komt weer terug bij mij als zoekmachine. Ik denk dat ik jou dus niet meer ga verbinden aan dit, aan dit soort zoekers of aan dit zoekopdracht. Naast de data die je dus kan gebruiken voor, van de zoekers, kan het ook data van jou gebruiken. En wij zijn ook zoekers, maar wij zijn ook uh, auteurs. En dus als jij een website hebt en je plaatst content, dan ben jij in principe een auteur. En doordat Google... ...eigenlijk jouw uh, SEO-fluencer, hebben we het maar even genoemd... Hè, dus ...een soort van influencer score in de gaten houdt. Stel dat Sebastian Hendricks, zoals ik heet al, overal op het internet verschijnt... ...en elke keer word ik in verband gebracht met uh, SEO-tips, uh, marketingtips... ...psychologische trucjes om je tekst te verbeteren, wat dan ook. Google kan dan van mij een soort van profiel maken. Dus Google leert dan eigenlijk van hey, wie is Sebastian, waar is hij goed in? Stel dat er uh, heel veel mensen reviews geven, positieve reviews. Of stel dat ik uh, ergens uh, een boek heb geschreven en daar zit hij ook in reviews. Waarom zou Google die data dan niet gebruiken? Stel dat uh, uh, er heel veel interviews ge gedaan worden met mij. En dat ik dus zonder linkje of zonder tweetje of wat dan ook, maar dat er heel veel over mij of over internetmarketing gemaakt wordt gesproken. Dan krijg ik een soort van influencer scoren. Dus ze zien dan van hé, hey, jij bent een uh, gerespecteerde partij of een persoon in deze branche. Dus waarom zou ik jouw content ook niet een stukje boven die van een ander plaatsen? Dus wees je van bewust dat ondanks dat Google misschien nu nog kijkt naar linkjes en backlinks en hoe je dat doet, heb ik je ook al in talloze video's uitgelegd. Zal het steeds meer data gebruiken die niet te beïnvloeden is. Ik kan aan iemand anders geld geven en zeggen. Hey, plaats me op de website. Link naar mij of plaats over tweetjes, et cetera. Maar ik kan onmogelijk uh, honderden mensen gaan, uh, gaan benaderen. Of kom met mij interviewen. Maar stel dat er op een gegeven moment bepaalde bronnen zijn en steeds meer gebruikersdata uh, beschikbaar is. Die erop duiden dat wij een waardevolle partij zijn, of waardevolle tips, of wat dan ook. Ja, waarom zou Google die data dan niet gebruiken? Want Hoe meer data die kan gebruiken, die de juiste content. Op de juiste positie zit, hoe beter Google dat zou vinden. Nou, vind je deze tips waardevol? Zorg dat je abonneert op dit kanaal. Kijk ook even in de link of in de reacties. Daar heb ik een speciale link geplaatst. Dan kun je het hele handboek Domineer Google downloaden. Je krijgt binnenkort weer een complete nieuwe update, maar je kunt nu al de huidige versie downloaden. En zodra de nieuwe update is, stuur ik die ook nog even gratis naar je op. En tevens krijg je dan elke woensdag weer een nieuwe Woensdag Gemakdag aflevering. Waarbij ik je dus dit soort tips elke keer gratis met je deel. Ja, mocht je vragen, opmerkingen, klachten of iets hebben, eh, een idee hebben voor de volgende aflevering. Laat het van je horen en dan zie ik je bij de volgende aflevering.